Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben Kom steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog Ik ben nog steeds. Ik ben nog steeds. Ik ben nog en Ik ben nog Ik ben nog steeds. Ik ben Ik ben nog steeds. Ik ben nog voor het meedoen nog de Ik ben Kom eens zo snel mogelijk naar YouTube, bro. Voor deze video geen giveaway, maar voor de volgende video's komen er zeker nog wel eens giveaways. Dus uh, ja, blijf zeker kijken voor dat. Deze video maken we een faction raidable. En nemen we totale controle over hun base. Over elke faction dat binnenkomt. We pakken superveel kills. Hoop ik kan je van genieten jongens. Laat ja. zeker van like achter de super zijn en hoop kunnen gaan voor die 50 likes. Ik gebruik mijn code als je partner keys haalt. Jullie support is insane. Is enorm. Dankjewel voor iedereen die mij support. Jullie zijn echt legends. Vergeet natuurlijk geen comment achter te laten en te abonneren. Want daarmee help je mij enorm mee. En geniet van de video. Die daar, Bodhi. Ik ben echt letterlijk. Echt letterlijk sushi daar. Bro, doe normaal. maar. Bodhi, als ze één keer keihard hebben, ben je dood. Ja, ik denk dat deze mensen. De beest staat vol open. Ik wil ook eigenlijk best wel jumpen. Ik ga, gaan jump, gaan. Ik ga niet jumpen. Ik, ik ben gewoon gescheiden. Dus, de beest dus, dus, staat vol ja, open. Maar dan dit dan is dan letterlijk dan. geen leuke fight. Dit is gewoon dom. Nee, dit dan is dan dan gewoon dom. We trekken ze zo. No, kom. We winnen, we winnen. Het is een pijn, We hebben erin dood. Bodhi is dood. Ja, kom. Ik ga jumpen hoor. Nee dit is dom, het is dom. Nee, ik ga, ik, ga. ik ben erin gehit. I don't care, I don't care, I don't care, I, don't care, I, don't care, I don't care. Ik, ik ben er, ik ben eruit geburden. We hebben iemand, geklutched. we hebben iemand, we hebben iemand. Ik ben geclutched. Ah, oh, fuck. Hey, we kunnen we, ja. Kunnen jullie nee, eruit komen voor die get? Nee, nee, we worden even 4, uh, uh, Ja. Ik, hey, oh, ah, ik, ga jumpen, ik ga nu ik ja, nu jumpen. Ja, nu Jongens. jumpen, nu jumpen, nu jumpen allemaal. Iedereen jump, Iedereen jump. Ik switch. Ik wacht heel even mijn EC cooldown af en dan ik hier. Op ik heb. Ik ben nog switch. Bart in de hoek, Bart in de hoek, Bart in de hoek! Bart is letterlijk dood daar, kom op boys. Kom Bart, ik kan Bart, ik kan Bart, ik kom Bart. Hierin, erin hierin! Oh, hebben hier nog geen buiten. Je kan erin, Oh my god, ik heb hulp nodig. Bro, die poort staan open. Oké. Laat hem in hoor, rust maar. Wij zijn erin. Oké, okay. iedereen is f***d, iedereen hier is f***d! iedereen hier is wop! Help, Wody, help, Wody! Inframe, inframe, stick hem, op voldoor. Kom ah, op, f*** it, Wolf is uh, dood, Wolf is dood, Wolf is dood! Kom yeah. op! Bart, ik ben 1, bro. Hier, hier nog iemand! Als je strength hebt shoot, moet je het nu doen! Ik ben geen Bart, ik ben geen Bart, okay. okay. ik ben hier. Bro in, bro in! Jullie dus kunnen de andere kant open, kom op, boys! Ja, yeah, we zitten uh. op. Wolf, Wolf a damage! Yeah. Ja, let's go! 1 down, 1 oh, down, 1 down. In down doe blijven gaan, doe blijven gaan. Nee. Nee, niet die Ik ben in! Eén, dit die hoor! Je een Je kan even stuk boven, stuk boven. Ik ga gecankt worden misschien in de in de ga Ja, twee seconden, drie seconden, drie seconden. ben ik stuk. Hij is dood. Pak hem. Ik kan streng poppen als je wil, ik kan streng poppen. streng doe, doe, doe. streng streng streng streng streng strek, strek, streng Kom. Stik hem, in hem, in hem. In hem, ga in hem. Speed speed. Speed 2 speed 2 speed 54, hey, hey, hey, Ah, uh, die moest je niet hitten. Nee. Electric. Let's go. Kom op. Ja! Redmob, redmob, redmob, Theo, theo, theo, theo, theo, theo. Let's go. Oh my god. Bots, bots, bots, Hey, ik ga ik ga, ga snel banken want de hele inventaris zit vol met sets. There is no way. There is no dat ik begon met gewoon wat te kutten. En we hebben ze, ze, ze zo hard gebald. Ze zijn zo hard gedraild. Holy fuck. Deze mensen zijn pissig, 100%. Als ze niet pissig zijn, dan snap ik het ook niet meer. Shoot, shoot. Deze guys... Hun ja. tweede, da tweede, da tweede dag... Tweede dag, tweede dag hij had hier gewoon in de safe kunnen gaan, ja. Wat doet hij? Pul op, pul op, pul op. Goop. Hey, boy. Elevate up. hier. Elevate hiernaast Het gaat, Oh, iemand zo so op 11 en zo zijn niemand. Iemand so, so, yeah, kan naar de Iemand gaat naar de Nee, want iemand so zo so meisje hier, Hij is oud, hij is oud. Let's go, Mikey. Mikey. Dit is de super veel mensen boven. He's mine down, down Alex. Help, mij Doe Olivier. Alles nog, wat de fuck doe je? Nee. Oh mijn god, oh, oh, god. ik heb je nodig. Ik heb je Oh fuck jongens. Oh fuck. Fuck oh, die ik zit bij twee mensen in een 1 bij een. In de base, in de base, in de base. Bij de langste drop de, de langste drop line, langste drop line. Les, ik kom je open. Ik ben fucked, ik ben ah! open, oh, ik ga, even, ik ga chuck. Ik ben. gutty. <laughs> <laughs> kom maar even, boys. Kom even, ik heb je echt gemeen. Ja, dat zei ik, want het is een drop down. Ik ben, ik ben dood. Ik ben door door. Door. Hey, Hé, uh, fris pak hem! Kom Iedereen voorbeest, nu. Iedereen voorbeest. Wij zijn met veel meer mannen. Kom op. Pop op. Er zijn zoveel oh. mensen hier. Heb oh. Kom oh. oh. oh, pak ze. Pak, pak. Oh, Wat? Ik heb ook. Oh, fuck. Daarboven. Daarboven, Daarboven, ja. Daarboven ja. zit iemand. Kom op. In de valler. In de valler. Ik heb zo Wijk in de valler. Ik zit met hem in Body, ik hem... Mr. Egg is fucked. Deze is ook fucked. deze is fucked. Die mist de wijk, Oh fuck jongen. Ik stop hem, ik stop hem. Alex, niet hem, niet hem. Dit kan nog uit. Fuck deze, want deze is ook dood. Hij ben ik Andres, hij ik, hij ben ik. Hij is fucked, hij is fucked, hij heeft niet hij heeft niet geen hij heeft niet gekappelt. Let's, let's go. go, let's go, let's go, Invis, go, doe. Ja, nog oh. in de base, invis nog in de base. Oh, die heeft hem nog. Oh my. Ik hang toch dit is goed plan. Niet in hem, niet in hem, niet in hem om me heen, ja, om, ik heen, ik heen om me heen. Ik, man. Olivier, ik kom jou ook gewoon. Hulp hem op. Alex, op hem op hem op hem op jou. Laatste kapel, laatste kapel, laatste keppel. Hij is zwakt. Ja, let's go. Alex. Ik heb hem nog een keer genoten. Ik heb hem nog keer genomen. kunnen we aan, kraan kunnen we aan. Plaatsen water, laten, water. Oh, laten. Yes, oh, nog iemand. Hij heeft keppels opgepakt. Moet ik de ups zijn breken of niet? Nee, ja, nee, nee. ja, ja. Break up zijn. Break-up zijn, break-up zijn. Hou me in je inventarie. Ze water het inderdaad. Ja, ze willen eruit, maar dat gaat niet lukken. Ik heb er één naar beneden, helemaal. Ja. Er zijn zoveel mensen beneden. Ik heb nog verder naar beneden. Ik heb ja. helemaal down. houden. Shoot, eh... Jij moet hem even oh. afvangen. Wij houden mensen weg, wij we houden mensen weg. Soepkip, soepkip hier. soepkips hier. Boys, ik wil iedereen in de vallen. Iedereen in de vallen, nu. Waar zijn we nog de, valen, we zijn, we zijn de Hij is dood, ik heb hem dood, ik, hem dood. ik heb hem nog één dood. Ik heb nog geen dood. Ah, we kunnen inderdaad niks plaatsen. Hij hij is hij totaal fucked. Hij is totaal fakket. Hij is totaal fucked. Hij dropt. Hij dropt. Hij dropt. Hij dropt. Hij dropt. Die Mika's loopt. Die Mika's. Lekker Alex. Lekker Alex. Laat me niet door door door door door. Check voor die in chain. Ik fisje wat hem nog. Ik heb nog ik heb nog ik heb nog. Hij is dood. Hij is dood niet in hem niet in hem. Lekker. Let's go Olivier. Wat the fuck? Fuck all loot. Oh my god. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Vergeet dan zeker niet om nog eventjes te abonneren, want abonneer, dan worden abonneer. de video's sneller in aanbevolen en zo heel leuk. Dus abonneer op Floetje en laat een leuke comment en like de video. En dan gebruik code vloetje bij En Fuck all of them fuck them gang gang gang gang, gang, gang gang gang gang. En dan zien gang, we jullie bij de volgende video. Doei doei.